Er waren, uh, even denken, nog een paar vragen. Uh, er is een vraag over de screeningslijsten die in Rotterdam gebruikt worden. Welke lijst wordt geadviseerd? mind to care uh, R4U, of nog een andere lijst? Wil jij er iets over zeggen? Ja. Yeah. Um wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, uh, is dat je uh, als je aan het begin van een zwangerschap, uh, en ook gaandeweg, weg, hè, want het is natuurlijk is niet vast, de situatie kan veranderen, uh, dat je breed kijkt naar de verschillende domeinen. Uh, dus dat je vragen durft te stellen en het gesprek durft aan te gaan over die verschillende uh, domeinen. Dat kan sociaal zijn, dat kan uh, um, uh, meer huisvesting uh, uh, zijn. De Mind to Care en de R.V.U. zijn, zijn twee vragenlijsten die gebruikt worden. Um, die zitten heel dicht bij elkaar. Uh, de Mind to Care is, zit iets meer op uh, psychosociaal psychiatrisch. De R.V.U. zit iets meer op um, uh, sociaal maatschappelijk. Uh, het belangrijkste is dat je met elkaar in een, uh, in een regio of in een gemeente afspreekt uh, welke je gebruikt. Want dat maakt de vervolgstappen. Want uiteindelijk, als jij als verloskundige of gynaecoloog uh, vragen stelt over die andere domeinen, over die andere risicofactoren, moet er een vervolg zijn. En wij zeggen ook vanaf het begin af eind, het is ook niet eerlijk als er geen vervolg is. Want dan stel je een vraag en misschien heeft iemand, uh, die verwacht een oplossing, maar ja, jij zit een vinkje en dat is het. Ja. Dus daarom is het handig om op dezelfde manier te doen, zodat het vervolg, wat we zorgpad noemen, of routekaart, dat je dat op gemeentelijk niveau uh, kunt regelen. Ja. Um, dus jij ja, maak afspraken. Maar, uh, ja, Vooral vraag het aan iedereen. Je kunt het niet aan iemands neus zien. Uh, ik denk dat uh, nou, ik ben ook verloskundige geweest. Uh, vrouwen die alcohol gebruiken, die peppen zich op, drinken twee dagen niet, komen op je spreekuur uh, en je hebt het niet door. Ja. Dus je moet het aan iedereen vragen. En als je ja. het aan iedereen vraagt, wordt de barrière om de ja, vraag precies. te stellen in het gesprek aan te gaan, ja. ook een stuk kleiner dan wanneer jij het ja. af en toe maar vraagt. Ja, vrouwen hebben het er onderling het ook over, he. dus ja. voor je stigmatisering. Ja, anders lijkt het stigmatiserend ja. hè, op het moment dat jij alleen maar aan sommige mensen ja. gaat vragen. Ja. Hebben jullie daar ervaring mee met die screeningslijsten? Um, ja, nou de, de vragenlijst die bij, uh, bij FAM wordt gebruikt. FAM is eerste en tweede lijn samen in, uh, in Tilburg. Uh, die gebruiken gezamenlijk een, een intake vragenlijst die mensen thuis al invullen. Die is grotendeels uh, gebaseerd op de R4U uh, vragenlijst. Er is uh, vorig jaar wel ook gezocht uh, naar uh, mind-to-care, of dat dat nog een, een bijdrage zou kunnen leveren. En uiteindelijk is dat niet, uh, niet doorgegaan, omdat dat toch wel heel veel, veel dubbelingen uh, had. Maar we zijn daar zeker wel, uh, er is nog steeds onderwerp van, uh, van gesprek en onder de aandacht ja. van hoe kunnen we nog beter aan de voorkant al een, een screeningsinstrument inzetten en precies ook wat Atja zegt... om dan ook daadwerkelijk met die antwoorden wat te doen. Want je kan wel wat vragen en verloskundigen kijken daarnaar... maar dan, dan moet je vervolgens ook daar eigenlijk iets aan vast kunnen hangen... van nou, betekent dit een verhoogd risico en wat, wat moet ik dan? Uh, ja. Wat moet ik daarmee doen? Uh, maar waar we eigenlijk ook wel naar op zoek zijn is om die vragenlijst juist wat meer ook over de keten hetzelfde te uh, kunnen laten zijn. Dus of dat we daarin een samenwerking ook juist met, uh, met de kraamzorg en met uh, JGZ kunnen, uh, samen in kunnen optrekken. Omdat dat, nou ja, en uh, als je het hebt over dezelfde taal spreken natuurlijk wel, uh, wel bijdraagt. Maar tegelijkertijd ook uh, uh, richting de, de cliënt uh, of burger ook een bepaalde lijn van, uh, van gezamenlijkheid wel uitstraalt. Dankjewel. Jolanda, um, wil jij nog even kijken? Ik zie hier nog een aantal vragen voorbij komen. Um, welke bovenaan staat? Uh, nou, ik denk dat uh, uh, wat wel een leuke vraag is, dat uh, uh, de sprekers hebben het vooral op, uh, over risico's op uh, maatschappelijk gebied en minder op het gebied van, van leefstijl. En, en de vraag is, van, uh, ja, wordt er ook naar, uh, naar leefstijl gekeken? Ja. Wie wil daar iets over zeggen? Atja? Ja, er wordt uh, heel duidelijk ook naar leefstijl gekeken. Um, zowel uh, bij de zorg voor uh, um, de zwangerschap, in de zwangerschap uh, als uh, na de geboorte. Um, wat ik wel zie gebeuren is dat um, dingen als rook en alcohol zijn heel lang alleen maar leefstijl genoemd. Maar ja, dat zijn het natuurlijk eigenlijk niet. Hè. Uh, het, het is een verslaving, uh, soms zit er heel veel andere problematiek achter. En deze vraag attendeert mij erop dat ik het woordje leefstijl niet meer apart noem, omdat ik hem op een bepaalde manier in dat, in dat geheel van uh, de context ben gaan zien. Uh, maar ja, er worden ook uh, er worden vragen gesteld uh, over leefstijl, over verslavingen. Um, ook over voeding, dat is nog steeds een hele moeilijke vraag, hoe je dat precies moet vragen. Daar wordt ook nog veel onderzoek naar gedaan. Hè. Wat, wat moet je nou echt vragen? Wat doet er echt toe? En dat is wat Jeroen ook al eerder zei. Um, op een gegeven moment met big data kun je natuurlijk een aantal vragen ook gewoon beter gaan stellen. Mm -hmm. ja, al die instrumenten die zijn um, ja, eigenlijk uit 2007, 2008 op basis van hele andere gegevens. De beste gegevens van dat moment, maar ja, ik denk dat je met big data uh, ja, preciezer kunt worden. Oké, okay. um, in het verlengde hiervan, Jolanda, is misschien een interessante vraag die er ook staat. Is iemand die zegt: uh, Op de voorgrond van de vlog stonden drie volle asbakken. <laughs> en, en ik weet niet of daar een specifieke reden voor was of dat het toeval is. Willen jullie daar nog op reageren? En dit is wat het is. <laughs> Zo ja. gaat dat in die wijk, dus waarom ja. zouden we het weghalen? Maar dit was een, een soort ontmoetingsplek uh, voor inwoners en dit, uh, we hebben dat ook bewust daar gefilmd. En dit is een soort uh, buitenplaats. Ja. Ja. ja, dit is wat het is. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Hè? Dat je uh, moet accepteren dat dat voor een stuk daar zit. En uh, langzaam proberen we daar uh, uh, aan te werken. Zeg maar leefstijl is niet iets afzonderlijks. Hè. Nee. Het is niet of alleen maar maatschappelijke risicofactoren of alleen maar leefstijl. Die twee hangen natuurlijk heel erg samen. Uh, heb je nog andere vragen voor mij? Um, en uh, die, die uh, is eigenlijk aan, uh, aan de eerste spreker uh, was die uh, gesteld uh, iemand vanuit uh, Nova die Kentron, dus uh, verslavingszorg en uh, die zoeken meer samenwerking met de kraamzorg uh, en dan gaat het vooral om uh, trainen en signaleren van middelgebruik, het uh, echte vroegsignalering en en deze persoon vraagt zich af uh, wat u vindt van deze samenwerking. Ja, is het... Ik snap hem niet helemaal. Is het iemand die. Um, het is vanuit de verslavingzorg. Ja, is het kraamzorg? Iemand die, die uh, werkzaam is bij de verslavingszorg. Ja. En meer de samenwerking zoekt met de kraamzorg. Ja. ja ik denk dat je dat in zo'n lokale coalitie juist met elkaar ook moet bespreken. Want uh, een aantal dingen uh, spelen. Of heel veel uh, zaken spelen natuurlijk in alle verschillende fases. En uh, ik, zou, ik zou zelf de voorkeur hebben omdat. Eerst in de lokale coalitie te bespreken, mm -hmm. zodat je met z'n allen kijkt uh, wat er kan, wat er is. En als je gaat, uh, gaat scholen, gaat bijscholen, stond natuurlijk ook op een van mijn dia's. Ik weet dat het soms hartstikke moeilijk is, maar samen bijscholen... of in ieder geval een deel van de bijscholing samen doen. Uh, juist ook over dit soort onderwerpen die echt over alle periodes... van voor de zwangerschap tot en met vier jaar uh, gaan. Ja, daar heb ik ook wel een voorkeur voor. Dus ik, ja. zou, het, ik zou het in de lokale coalitie inbrengen. Ja. Oké, okay, en dit is een Novadecantron, is natuurlijk een Brabantse uh, verslavingszorgorganisatie. Uh, dus misschien dat jullie daar ook nog iets over kunnen zeggen. Hebben jullie, uh, is er al een samenwerking tussen verslavingszorg en kraamzorg? Mariana? Ja, dit is inderdaad een van de ontwikkelpunten inderdaad, waar wij de samenwerking zeker in zullen opzoeken. En dat is ook zoals in de dia stond, hè, het staat niet vast. Hè. De, de vliegen organisaties in, anderen gaan op de achtergrond. Is inderdaad net, ja, het is een organische ontwikkeling, maar zeker een belangrijke organisatie om mee te nemen. Oké, okay, dankjewel. Um, en dan nog even, er was nog een informatieve vraag, zie ik. Uh, of verloskundigen deel uitmaken van ja. dit project. Volgens mij was het wel duidelijk dat dat wel zo was. Maar... Ja, ik heb ze denk ik niet genoemd, maar ah, okay. uh, inderdaad, een van de, van uh, de bolletjes was: uh, ETZ etz.fam. VAM uh, is een uh, integrale organisatie van zowel eerste- als tweede-lijns verloskunde en kindergeneeskunde. Dus uh, de verloskundigen, uh, gynaecologen, kinderartsen zijn, uh, zijn allemaal uh, meer of minder direct, zeker betrokken ook bij, uh, bij deze pilot. Ja. Ja, en wij hebben met deze groep ook een fantastische samenwerking binnen Unie Zwangeren al ruim vijf à zes jaar. Dus uh, het zijn heel belangrijke partners, ja. inderdaad. Ja. Duidelijk. Nog maar, kan nog maar eens een keer duidelijk gezegd worden dan. Dan is er nog een vraag over um, ja, risicofactoren. Dat had, was volgens mij ook een vraag uh, aan de eerste spreker, hè? Ja, Atja. Wat wordt er onder risicofactoren verstaan hier? Ja. Yeah. <laughs> <laughs> um, eigenlijk zijn het factoren die een ongunstige invloed kunnen hebben... Dus het is nooit één uh, op één. Roken is daarvan natuurlijk uh, het voorbeeld waar we soms moeilijkst uh, over in gesprek kunnen komen. Uh, mijn, mijn zus, mijn tante rookte ook en de baby was, uh, was negen pond, dus waarom zou ik stoppen? Um, nee, ja, wat, wat, een, een minder gunstige, wat de kans op een minder gunstige uitkomst uh, verhoogt. Beschermende factoren staan daar uh, aan de andere kant. Um, die is nog wat, wat moeilijker te omschrijven. En als je gaat kijken naar wat we vastleggen. Want je kunt in het gesprek met mensen uh, er achter komen. Niet altijd even makkelijk en niet altijd gelijk. Maar ik denk dat je daar uh, gaandeweg wel achter kunt komen. Maar als we kijken naar data, en dan is uiteindelijk wat we bij Jeroen in zijn datasets uh, terechtkomt, zou ik maar zeggen, dan wordt het een stuk moeilijker. Want risicofactoren willen we nog wel vastleggen. Maar beschermende factoren. Ja, dus zelfs met, met, met statusonderzoeken waarbij je echt kijkt in, in wat er is vastgelegd over mevrouw A, meneer B of baby C. Ja, dat is nog wel iets waar we nog heel veel aan moeten doen. En dat kan er ook voor zorgen dat het beeld soms echt negatiever is uh, dan, uh, dan het in werkelijkheid is. In de relatie in de spreekkamer kom je daar wel uit. Maar als, we, ja, als je meer wil kijken van wat is in een wijk nodig, zou het heel fijn zijn als beschermende factoren ook wat... Beter werden vastgelegd. Moeten ze we natuurlijk wel eerst met elkaar weer afspreken hoe en wat. En, maar die stap is wel belangrijk. Ja. Ja. Mag ik daarop aanvullen? Ja hoor. Ja. En, en dit is ook echt vakjargon, hè, zoals wij dat met elkaar noemen. Ja. En uh, als je kijkt weer naar de praktijk hè, waarvoor wij hier vandaag zijn... hebben wij dat echt terugvertaald naar de taal van de mensen. Wat gaat er goed en wat vind ja. jij lastig? Want het is veel makkelijker om daarover in gesprek te gaan. En daar in het midden vindt dan plaats. En wa wat is je vraag dan? Hè? Wat is jouw wens dan? En dat is vooral waar we echt op inzetten. Wat gaat er goed en wat vind je lastig? En inderdaad, wat er goed gaat, krijgt zeker ook aandacht. Want ik denk... Het, uh, zeker in een, in een gezin waarvan alles speelt, ben je ook snel geneigd vanuit je eigen orge, uh, urgentie die je voelt als professional. Om vooral te kijken naar wat er niet goed gaat, maar zeker even goed die balans. Dus uh, op die manier vertalen wij het in ieder geval uh, terug, uh, de professionals, naar de, naar de inwoners. Ja. Ja. Dus dan probeer je ook echt uh, zeg maar, uh, de kracht uh, van mensen zelf uh, zoveel mogelijk aan te boren en ze ja. daarin te ondersteunen. Zeg maar. Um, kan je daar op, op landelijk of onderzoeksniveau nog iets over zeggen? Over risicofactoren en beschermende factoren? Um, ja, in die zin uh, dat. Wij een aantal dingen uh, hebben we natuurlijk heel goed in beeld met elkaar, wat we weten dat risicofactoren zijn. Uh, maar dat er uh, mogelijk toch ook nog wel een heel aantal zijn die we eigenlijk niet goed in beeld hebben. Uh, internationaal komt bijvoorbeeld, uh, nou, bijvoorbeeld uh, ADMD-medicatie door een van beide ouders. Uh, als een risicofactor op het uh, hebben van een uh, ja, mindere start als kind. Uh, ja, wij zitten nu, kunnen wij uh, binnen diaper. In feite de, de medicatie van een van de ouders, uh, ADHD medicatie, is die impact er inderdaad in, in Nederland ook. Dus, uh, zo ja, uh, uh, nou wat gebeurt er dan eigenlijk mee lokaal? Dus meer in de zin van, uh, uh, nou ja... Uh, het achterhalen van en het identificeren van, of is het nou een stapeling van 1, 2, 3... ...en welke variabelen hebben we het dan over? Ik denk dat we daar uh, in de komende jaren uh, echt stappen uh, vooruit kunnen zetten. Uh, wat nu de impact van uh, ADHD-medicatie is op ontwikkeling van een kind... ...hebben we eigenlijk niet goed in beeld. Terwijl er wel echt in de internationale literatuur wel echt aanwijzingen zijn... ...dat dat een, nou ja, een, een, een belangrijke risicofactor is. Ja. Dus, dus wij, maar meer vanuit echt de pet van data. Ja. Ja precies, maar dat is denk ik ook waar data en vooral veel data uh, de, de oplossing kunnen gaan bieden. Hè. Door alles bij elkaar te brengen kun je in elk geval meer de stapeling van risicofactoren, daar heb je wel veel data voor nodig om daar ja. Ja. iets uh, van te kunnen laten zien. Zeg ja. Maar. ja, nou goed en wij hopen op deze manier uh, uh, ja, dat een stapje verder te brengen. Oké, okay, dankjewel. Uh, ik, ik zie volgens mij nog één laatste vraag uh, en die, die kwam al heel erg aan het begin ook. Uh, dat is eigenlijk een, denk ik, een, een, een vraag over continuering en uh, hoe kunnen we hier nou echt uh, goed gevolg aan geven dat dit doorgezet wordt. Kansrijke Start wordt er gevraagd, wat is uw oproep aan de gemeente? Dus dat is iets denk ik bij jullie allemaal, een vraag aan jullie allemaal. Uh, wat, wat is er nodig vanuit de gemeente om een succes als dit, een succesvolle start is er geweest, hoe kunnen we dit doorzetten? Wat, is u, wat moet de gemeente gaan doen? Wie mag ik het woord geven? Nou, op welk ja, niveau? Want ja, vanuit praktisch kunnen wij het inderdaad wel even toelichten. Ja, wat wij heel, uh, uh, ja, als echt werkzaam bestanddeel hebben ervaren vanuit Tilburg is echt de ruimte. Echt de ruimte om te experimenteren en inderdaad niet vanuit die tekentafel te beginnen. Want dat vraagt ook wel lef hè, aan een gemeente. Want je bent eigenlijk, uh, je zet een, een koers in, maar je weet nog niet precies exact hè, uh, wat de uitkomst gaat zijn. Dus uh, eigenlijk die experimenteerruimte die wij met elkaar hebben en de ruimte om daar, in uh, uh, soms ook af te wijken, met elkaar te kijken van hey, hoe kunnen we dat nou inderdaad op maat gaan doen. Ik denk dat dat wel echt een vereist is. Maar dat... Dat vraagt toch ook een beetje niet alleen: want we hebben het over hulpverleners die buiten de kaders moeten denken voor de cliënten. Maar in dit geval moeten de gemeenten soms ook wat buiten de kaders denken. En uh, als ik kijk naar ons persoonlijk, uh, uh, als we kijken naar beleid, hè, we hebben ook een beleidsmedewerker. Ja, goed, op papier is zij de beleidsmedewerker, maar ja, voor ons is het gewoon een onderdeel van het team. Wij zijn gewoon samen een team en uh, die het gezamenlijk doen. Het is niet zo van ja, wij hebben de opdracht verstrekt en ga het maar doen. Maar we zijn echt in gezamenlijkheid onze krachten aan het. Uh, bundelen om echt die 1 plus 1 is 3 te krijgen. Dus ik, ik vind dat wel... Ja, Annelies, als jij wil aanvullen, vind ik wel heel erg fijn dat wij dat hebben vanuit Tilburg. Ja, en als je dan kijkt ook naar de continuering, dan, dan zijn die gesprekken momenteel vinden die uh, uh, ook plaats van... Nou, hoe, ...hoe ga je die borging dan in de toekomst ook doen? Hè? Want uh, ja, je zet uh, uh, met z'n allen heel veel energie erin. Uh, de professionals uh, geven uh, zich ontzettend. Uh, uh, maar dat kan je niet ineens loslaten. Wat dat betreft heeft samenwerking natuurlijk toch wel ook een bepaalde uh, ondersteuning... ...en ook nog wel continue aandacht nodig. En dat is ook wel iets wat, uh, uh, wat wij wel voelen, dat gemeente Tilburg dat ook wel, uh, wel herkent... Uh, voelt, erkend. Uh, en waarover we dus ook het gesprek voor de borging in de toekomst uh, kunnen, uh, kunnen houden ook met elkaar. Ja en begrijp ik dan vooral dat je bedoelt dat er ook middelen beschikbaar moeten zijn voor die ondersteuning, die uh, coördinatie die nodig is om die professionals ja. zo met elkaar aan de slag te laten. En heb je het dan alleen over de gemeente of ook over de zorgverzekeraar? Beide, denk ik, ja. Uh, uh, we hebben nu met name dat gesprek natuurlijk met de gemeente, maar ook de zorgverzekeraars spelen daar zeker een, uh, zeker een rol in in die uh, uh, ja in die, in dat denkproces, zeg maar waar we nu middenin zitten. Ja, ja, want ik heb de, de, de zorgverzekeraars eigenlijk nog niet echt uh, genoemd volgens mij. Wij hebben natuurlijk zelf dat gesprek niet, maar inderdaad, vanuit de gemeente, vanuit beleid hebben wij nu ook afspraken met Cz inderdaad, uh, die er een grote rol in gaat spelen. Ook, uh, Zeker wat betreft ook een stukje financiering ja. en dus ook om die borging in de toekomst uh, mogelijk te maken. Oké, okay, dankjewel. Willen jullie daar nog op reageren? Op die, uh, wat, uh, nee. hè, wat, wat moet de gemeente nou gaan doen? Om... Nee, de experimenteerruimte is denk ik echt heel erg belangrijk. Uh, je zet dit soort dingen en dat is ook wat we in de afgelopen tien jaar in al die verschillende gemeentes hebben gemerkt. Uh, het is niet uh, uh, dat, je, dat je met zo'n plan begint en dan na een jaar... Uh, Weet je, alle problemen is opgelost. Nee, dit, dit is een langdurig proces, ook in de gezinnen waar het om gaat. Het is zelden iets wat, uh, wat nu ontstaat. Vaak zit daar ook een voorgeschiedenis achter. Um, je ja, experimenteert Nieuwe vragen heb ik natuurlijk ook een paar keer uh, gezegd van daar lopen wij niet tegen aan, want ik vind dat hartstikke leuk. Maar ik bedoel, als je iets in gang zet komen er nieuwe vragen, ja, en een lange adem. En, um, en daarnaast dan ook nog zorg dat het binnen je gemeente uh, niet één persoon is waar alles afhankelijk van is. Maar dat er binnen een gemeente meer collega's uh, op een afdeling uh, ja, een plaats heeft gekregen. En dat is ook iets wat we nu echt... Uh, tien jaar geleden was dat veel spannender. Als iemand van baan veranderde, dan was het plop, was het weg. En nu heb je hooguit, maar dan heb je in alle banen als een collega... Uh, uh, een andere baan heeft, heb je niet morgen een nieuwe collega. He, dat moet je overbruggen, maar uh, dat is steviger. Maar dat is wel echt heel belangrijk. Niet afhankelijk van één persoon. En of dat nou is binnen de gemeente, of ja. binnen de zorg, of binnen een wijkteam. Ja. Maar zeker ook binnen de gemeente. Ja. Lange adem, lange adem. Oké, okay. ja goed, dankjewel. Uh, zijn, ik zie nog één vraag volgens mij. Uh, nog twee Um, oh ja, twee vragen. Kunnen verschillende gemeenten ook resultaten uit de data-analyse opvragen? Bijvoorbeeld heel specifieke data uit de gemeente, uit hun eigen gemeente. Een vraag voor jou, Jeroen. Uh, ja, in theorie wel. Ja, hoor. Uh, er zitten natuurlijk wel in het kader van onthullingsrisico, kleine aantallen enzovoort, daar zitten wel restricties op. Um, wat wij nu dus aan het doen zijn, uh, is een lokale indicatoren set. Het idee is wel uh, dat wij die uh, uh, niet alleen voor die elf gemeenten, uh, maar dat we die uh, waarschijnlijk voor meerdere uh, gemeenten, uh, uh, waarschijnlijk heel Nederland, uh, uit zullen uh, rekenen. Um, daarbij wel opgemerkt, ook, er, er is ook al uh, veel wel bekend. Als je, waar staat je gemeente? De kwetsbaarheid, Atlas vanuit de Erasmus. Um, dus ik denk dat wij dadelijk ook in het kader van onze wegwijzer volgens mij ook heel goed uh, moeten gaan uh, ja, eigenlijk gewoon letterlijk gaan wijzen waar alle gegevens eigenlijk nou vindbaar zijn. Ja. Want uh, er is al veel meer uh, dan dat men waarschijnlijk denkt dat er is. Ja, ja. Maar uh, stel dat uh, de, deze persoon iets wil weten, dan kan die via jou een nou, mailtje ik, nou, naar jou, jou sturen. Ja, en zeker. dan uh, ja, ja. komt er een gesprek. Uh, Oké, okay, dankjewel. Dan als laatste zie ik nog uh, nou ja, de verloskundige. Uh, uh, moet die verloskundige meer uh, standaard ook de beschermende factoren gaan uh, registreren of gaan rapporteren? Uh, Adja heeft zich daar net eigenlijk al uh, over uitgesproken. Wat vinden jullie daarvan? Hoe zien jullie dat? Nou, je ziet wel dat uh, door dat MDO waar uh, natuurlijk gebruik wordt gemaakt... ...de Damsche definitie met risicofactoren en beschermende factoren... ...komt dat gesprek automatisch al op gang. Dus uh, um, wat, uh, uh, waar het voor verloskundigen soms nou best ingewikkeld was van... ...ja, hoe praktisch, wat is dat dan? Hè? Uh, waar moet ik dan naar kijken? Waar moet ik aan denken? Uh, is door, juist door dat gesprek met de mensen van, van de toegang, dus het wijkteam... ...en uh, met uh, het, het, het uh, jongerenwerk en met de andere partijen, medisch-maatschappelijk werk die daarbij zitten... Raken zij zich daar steeds meer bewust ook van? Van nou wat, waar moet ik nou eigenlijk naar kijken? Wat is nu echt belangrijk? Uh, en dan te, uh, vervolgens nog van hoe, hoe interpreteer ik dat dan en hoe ga ik daarmee verder? Uh, dus dat, dat, dat proces zeg maar, dat, dat is nu gaande. Dat, daar, uh, uh, de verloskundigen zijn zich daar echt steeds meer bewust van. En uh, de vervolgslag is nog van nou, hoe, hoe rapporteer je dat dan met elkaar en hoe, hoe haal je daar een vervolgactie uit. Dus dat is, uh, ja, dat, dat, dat is wel wat, wat er gebeurt door deze samenwerking uh, uh, komt dat tot stand. Ja. Oké, okay. mooi. Geen aanvullingen meer. Uh... Nou, volgens mij zijn we hiermee, uh, tenzij jullie nog iets uh, willen melden of dat je nog iets te binnen schiet, zijn we aan het eind gekomen van deze uh, discussie bijeenkomst. En dan wil ik jullie allemaal uh, hartelijk danken voor jullie bijdrage. Iedereen uh, online ook bedankt voor jullie vragen, voor de discussie. En dan uh, hoop ik dat we jullie uh, uh, bij de volgende zorgsalon weer terugzien. Moet ik even kijken of... Uh, ja, kijk. Dat is de volgende slide, heel mooi. Wij hebben uh, nog drie zorgsalons uh, op de agenda staan. Uh, 24 juni, 30 september en 2 december. En de thema's die zitten allemaal rondom het overkoepelende thema, de waardevolle professional. En wat het precies wordt, dat is te zien op onze website. En dat is www.transo.nl uh, En dan uh, dank ik jullie allemaal uh, van harte. En uh, tot ziens bij de volgende zorgsalon.